Welkom allemaal, vandaag gaan we weer rekenen met letters. We gaan letterbreuken met elkaar vermenigvuldigen. Voordat we beginnen, het is heel belangrijk dat je weet hoe je variabelen met elkaar kunt vermenigvuldigen. En hoe je breuken met letters moet vereenvoudigen. Weet je niet hoe dit moet, of kun je dit nog niet zo goed, dan is het misschien wel verstandig om eerst even de filmpjes te kijken die deze onderwerpen behandelen. Breuken vermenigvuldigen, hoe zat dat ook alweer? Nou, breuken vermenigvuldigen. Teller keer teller, gedeeld door de noemer keer de noemer. Voor breuken met letters geldt precies hetzelfde. Ik zeg altijd dat breuken vermenigvuldigen een stuk makkelijker is dan breuken optellen. Waarom? Nou, bij breuken optellen moeten we de breuken eerst gelijknamig maken. Dit doen we bij breuken vermenigvuldigen niet. Dus we gaan die dingen niet gelijknamig maken. Nou, laten we eens kijken op welke manier we breuken vermenigvuldigen. We nemen de vermenigvuldiging 4a gedeeld door 7, keer 3 gedeeld door 2b. Nou, zoals net gezegd, teller keer de teller geeft 4a keer 3. De noemer keer de noemer, 7 keer 2b. Nou, 4a maal 3 is 12a. En 7 maal 2b geeft 14b. Nou, nu zien we in de teller een 12 en in de noemer een 14. Deze zijn beide deelbaar door 2. Dat betekent dat we de breuk nog kunnen vereenvoudigen. We kunnen de 12 nog delen door 2, dat geeft 6. En 14 gedeeld door 2 geeft 7. Dus ik krijg de breuk 6a gedeeld door 7b. Laten we nog eens een voorbeeldje erbij pakken. We hebben 3x gedeeld door i vermenigvuldigd met 3z gedeeld door 7x. Teller keer teller geeft 3x keer 3z. Noemer keer noemer geeft i maal 7x. Dit levert op 9xz en in de noemer een 7 xi Nou, nu zien we dat in zowel de teller als de noemer de variabele x zit. Nou, dat betekent dat we deze tegen elkaar weg kunnen delen. Dus we houden over 9z gedeeld door 7i. Gaan we naar het laatste voorbeeld. Min 2pq gedeeld door 3 keer 1 gedeeld door 2pr, keer 3p gedeeld door min 8q. We zien dat we nu drie breuken hebben. Ook nu geldt nog steeds, we gaan de tellers met elkaar vermenigvuldigen en dit delen we door de vermenigvuldiging van de noemers. Dus we krijgen in de teller, krijgen we min 2pq, keer 1, keer 3p en in de noemer krijgen we 3 maal 2pr maal min 8q. En dit levert op, min 6 p kwadraat q gedeeld door min 48 p r Nu zien we dat zowel de teller als de noemer negatief is. Dus we krijgen min gedeeld door min. Min gedeeld door min levert plus op, dus die minnetjes kunnen we wel wegdelen. We zien nog 6 en we zien 48. Deze zijn beide deelbaar door 6. 6 gedeeld door 6 geeft 1. 48 gedeeld door 6 geeft 8. We zien ook nog een p kwadraat en een p. Nou, zoals jullie weten... P kwadraat is gelijk aan P maal P. Dus ik kan zowel de teller als de noemer delen door P. En in zowel de teller als de noemer zit nog een Q. Dus ik kan deze tegen elkaar wegdelen. Hou ik over P gedeeld door 8R. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.